Minecraft-dorp maakt. Als begin um, zoek je eerst een goed open veld. Um, um, nou, dat lijkt me mooi. Hey, ik zie daar volgens mij een mooi open veldje. Nou, dan gaan we even naar steen. Nou ja. Nou, dan beginnen we met bouwen. Um, we houden een goed stevige muur. Um, ik doe het met steen, maar je kunt als je slim bent ook met uh, um, um, obsidiaan. Dat um, uh, beschermt je tegen explosies. Als je te maken hebt met een uh, creeper of zoiets dergelijks, um, of met TNT, dan uh, gaan je muren niet kapot. Um, steen is wel makkelijk te vervangen. En keisteen? Keisteen is het makkelijkst. Ehm... Um, moet je natuurlijk in de stoppen en dan laten afkoelen. Nou. We hebben al twee randjes. Oh Laat het natuurlijk weg. Zo. En dan nu. Zo. Ik doe het voor nu even klein, um, maar je kunt straks een veel groter, uh, grotere doen. Um, hier past een, een klein huisje in. Um, niet echt veel voedsel het voedsel ga ik je later uit vertellen nu eerst de eerste stap kijk mijn oef nou um. je zit er een deur in. Moet je een uh, deur uitzoeken. Hij ze. Oké, ik haalt de deur. Je kunt ook. Nou, dan zijn we al voorbij de eerste stap.